Hij heeft een techbedrijf en heeft grote groeiambities. En dus haalde hij een investeerder aan boord en werden er aandelen verkocht en gekocht. En we gaan het allemaal horen in dit gesprek hoe dat allemaal in zijn werk ging. Wat eraan vooraf ging. Uh, we gaan het horen van mijn gast hier op 7D TV. In samenwerking met No Monkey Business maak ik de serie Dream Exits. Waarin ik in gesprek ga met techondernemers die hun bedrijf verkochten. Met in deze aflevering Bas van der Horst van Apronto. Bas, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten we dus beginnen met uh, wat jullie doen. Want ik lees allemaal hele ingewikkelde termen. Iets met low-code <laughs> en zo allemaal. Ja. Uh, ik heb het vast wel eens vaker aan schoonmoeders of moeders zo uitgelegd. Ja, zeg maar. uh, doe dat eens. De, de, de simpele manier is eigenlijk: uh, wij creëren low-code, uh, bouwen we software. Wat is dus low-code? Low-code is, is maatwerk uh, software. En eigenlijk, als je het heel makkelijk wil uitleggen. traditioneel programmeren kent iedereen, met die complexe codes. Ja. Um, zie je dat low-code eigenlijk met Lego-blokjes aan software, software bouwen is. Ah. Dus we hebben eigenlijk allemaal kleine blokjes en daar bouwen we veel sneller en efficiënter uh, en nieuwe al, software mee. Daar zitten al functies en zo in als het ware. Ja, ja, ja. En, en die Lego blokjes, om dan even door te filosoferen, van wie, zijn die Lego, wie maakt die Lego blokjes? Die van? Lego blokjes, dat is van het bedrijf Mendix, een Nederlands softwarebedrijf. En zij hebben dat low-code platform uh, gebouwd. Het is echt, uh, echt top, uh, top of the bill, de uh, okay. Gartner, uh, Magic rechts bovenaan, ja, vele jaren op rij. Okay. Um, en wij zijn een partij, uh, wij gebruiken dat platform, dat ontwikkelplatform om voor andere bedrijven de software te maken op die low-code manier. Oké, okay, je, je bent echt gespecialiseerd in hun uh, uh, ja. low-code, want dus ik neem aan dat ze concurrenten ook hebben. Dat ze hebben ook concurrenten en wij doen dan twee type producten. We doen Met Mendix doen we low-code applicaties yeah. en we hebben, daarnaast hebben we Boomi, dat is low-code integraties. Dat is eigenlijk het koppelen van softwaresystemen aan elkaar. En wat is echt jouw... Pet, wat is jouw specialisme, zeg maar? Is jij echt aan de, ben echt de techie of de commercial of de? Ik zit aan de commercial part. Ja, ja, ja, ja. Okay, ja. Okay. ja. Dus ik heb altijd dan techie nodig. Ja, ik ja, heb goede techies ja, ja. Nodig. Ja, hey, en nodig. Snap wel? En ja, precies. Nou, dat is handig. Ja, ze maken hier niks okay. bij. Nee, precies. Uh, Apronto is gestart in 2013. 2013. Eind 2013. Ja. En dat is door jou, mede door jou opgericht. Ja, hè? ja Met ja. hoeveel mensen heb je dat gedaan? Uh, initieel met z'n drieën gestart. Okay. Um, uh, relatief snel nog een vierde compagnon. Uh, Bijgehaald, eigenlijk een, uh, die heavy techie inhoudelijke man uh, erbij betrokken en ja. die is ook mee de aandeelhouder uh, geworden. Nou, vervolgens eigenlijk, uh, denk ik, als wat veel ondernemers wel uh, zullen herkennen: een bumpy ride, uh, maar wel omhoog. Ja, ja. Uh, <laughs> ja, ja. Uh, along the way uiteindelijk. Uh, wat waren uh, de bumps, zeg maar? De bumps zijn. Als je met z'n drieën start en je hebt toch al wat verschillende ideeën, is er op een gegeven moment een moment gekomen dat uh, dat één uh, van die originele starters zei van, nou, volgens mij gaat dit niet meer helemaal zo als we het allemaal samen fijn vinden. Mm -hmm. dus ja, dan moet je toch keuzes maken hoe je dan van elkaar afscheid neemt. Ja. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, ja. Dat was het uh, eerste moment van waardering ook van het bedrijf natuurlijk. Tenminste, ik neem aan dat dat. Ja, maar bedrijf... dat was toen nog, er was nog redelijk pril. Dat is eigenlijk dat was... redelijk onderhands gegaan. Uh, hebben we dat zelf kunnen kunnen regelen. Um, uh, maar was wel wel ja wel echt een beslis, groot beslis moment wat ja. op dat moment drie bedrijven nou wie gaat met welke bedrijven verder dat soort vraagstukken ja en dan uh, is later nog een keertje een compagnon die heeft zelf gezegd van nou ik, ik wil eigenlijk weer wat anders gaan doen, mm -hmm. dus toen hebben we inderdaad ook een keer een, een waarderingsslag ook, uh, ja, ja, ook ja, gehad. Uh, ja. hey, en uh, waar stond Apronto, pak een beetje, zeg maar voordat we dit traject zijn, nu, hè, waar we het zo meteen nog gaan ja. hebben, hè, want je hebt een investeerder aan boord getrokken, daar wil ik alles over weten, maar de, zeg maar het momentum daarvoor, waar stond je toen, dus het gaat om schaalgrootte of aantal mensen? Uh, voor op dat moment uh, denk ik dat we, ik denk zo dat is, dat is zeg maar een goed jaar geleden ongeveer ja. voordat we het traject uh, gestart zijn, ik denk dat we op dat moment een 35 eigen mensen hadden, ik okay. denk gemiddeld een stuk of 10 inhuur of zo. Okay. Um, en nu zitten we daar ja, weer, weer een aantal tientallen boven. En wat was de reden om een investeerder te gaan zoeken? De reden is eigenlijk dat die, die markt van low-code is echt enorm opkomend. Um, he, de, de voorspellingen zijn dat eigenlijk 60, 70 procent van alle softwareontwikkeling gaat naar low-code toe. Ja. Dus een enorme, enorme groeimarkt. En uh, je, ziet, je ziet dat eigenlijk de afgelopen jaren zagen we het al gebeuren, dat er al best wel links en rechts wat partijen geaccureerd uh, werden. Uh -huh. uh, we weten zelf dat we met Appronto echt in de markt staan als, als kwaliteitslabel, uh, we hebben hele goede referenties, de, de, de groei zit er goed in. Uh -huh. um, en zodoende hadden we eigenlijk continu wel partijen die ons benaderden om te investeren of ze niet in konden stappen. Uh -huh. En links en rechts wel eens met een paar partijen een keer een gesprek gevoerd, maar nooit hadden we zoiets van nou, oké okay, dit gaan we nu doen of we denken dat dit het juiste moment is. Uh -huh. Tot uiteindelijk nou, eind 2020 dan, toen we bezig waren met onze stratplannen en toen kwamen we eigenlijk zelf tot de conclusie, hè, het wordt uiteindelijk in zo'n markt eten of gegeten worden ja. en nou, als we gaan bewegen, dan moeten we het eigenlijk zelf maar doen, zodat we zelf aan het stuur zitten en zelf keuzes kunnen maken wat, uh, wat het beste bij ons past. Bij een beeldstrategie ja, eigenlijk. zeg maar, hoe wij, zeg maar, wij zelf de toekomst zien ja. uh, en zodoende dat we dat uh, eigenlijk op dat moment toen en daar hebben, hebben besloten, dus uh, Ronald uh, en ik zelf. En dat we vanuit daar uh, vervolgens aan de slag uh, uh, zijn gegaan uh, in het traject... om uh, ja, te komen tot, uh, tot de deal die we recent gemaakt hebben. Hé, hey, en uh, je hebt dit gedaan met No Monkey Business, hè, met Martijn ja. van der Hoede. Als ik naar jouw verhaal luister, dan hoor ik gelijkenissen. Dus ik kan ja. me voorstellen dat daar een match was. Ja. Hè, want zijn profiel <laughs> lijkt best wel een beetje op jou. Waarom gekozen voor No Monkey Business? Want er zijn natuurlijk meer partijen die dit trajecten begeleiden. Ja, ja nou sterker nog, wij kenden Martijn al... Uh, en toch hadden wij zelf heel erg zoiets van, nou we willen echt wel vergelijk maken. Hè. En als je zo'n traject ingaat, dan wil je wel een heel bewuste keuze maken met wie gaat je nou begeleiden daarbij. Um, en zodoende dat we een aantal partijen gesproken hebben, maar kwamen we toch uh, bij Martijn uit, omdat daar ja, het meest dat ondernemende gevoel in zat. Mm. De, de, hij, hij snapte onze positie, het ging niet alleen maar om de cijfers, ook over de hele propositie, hoe zet je het neer, en de aanpak en de methodiek die ze vanuit No Monkey Business uh, hanteren is gewoon ook ontzettend sterk. En uh, ja, dat samen dat eigenlijk heeft de doorslag gegeven. Wat is daar om, sterk aan? Uh, um, nou ja, dat er een, een heel duidelijke structuur ligt, waarbij er niet alleen maar wordt gekeken naar die cijfers, maar ook uh, naar hoe positioneer je het bedrijf, hoe zet je het uiteindelijk zeg maar, in de etalage, want je moet toch eigenlijk ja, je klaar gaan maken voor zo'n uh, zo stap. Ja. Uh, en dat in combinatie ook met gewoon de puur de persoon Martijn, een ondernemer waar je dan uh, ook het juiste gevoel bij hebt en waar je ook weet van oké, okay, dat is ook prima, die heeft dat trucje vaker gedaan en ja, daar kunnen we ook goed mee sparren als, ja. uh, als het een keer spannend gaat worden ja, in dat ja, traject. Precies, precies, want wat zochten jullie? Een, een, een investeerder, maar leg even de, de deal, want hadden ja. jullie van tevoren al helemaal in kaart van oké, okay, dit moet de deal worden, even los van wie het dan wordt? Uh, nou, we hadden daar ook best wel wat verschillende ideeën over en we hadden ook zoiets we waren ook gewoon heel benieuwd wat er uit de markt zou komen okay. um, uh, maar wat we wel wisten is dat we eigenlijk vooral meer in de in de breedte willen gaan uh, we hebben nu twee producten low -code applicaties en low-code uh, low integraties mm -hmm. uh, en vanuit die twee uh, invalshoeken uh, hebben we ook heel duidelijk zeg maar klanten die voor beide producten gaan of met de ene starten en daarna met het andere product aan de slag gaan uh, maar we wilden graag kijken hoe we die klanten eigenlijk nog in een veel breder perspectief konden helpen. Hè. We hadden altijd van oké, okay, we willen eigenlijk wat aan de slag met business intelligence en we willen eigenlijk nog wat meer internet of things-achtige toepassingen gaan doen. En nou, meer diezelfde klanten in een breder perspectief helpen. En dat was ook uh, wel het idea de ideale partij. Uh, zou een partij zijn die diezelfde visie zou hebben. En zou dat dan echt een, een finance-partij moeten zijn? Of een partij, laat ik zo zeggen, wat voor soort partij zocht je? Uh, een ondernemende partij. Ja, ja, ja echt wel. Maar, maar met, een, met een bak geld uiteraard om te investeren. En, dat in, en die investeringen die wil je dat geld weer gebruiken om te groeien. Zie ik het ja. zo goed? Ja. En, maar is het dan een venture capital partij? Um, nou, het is een venture capital. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Grand uh, voor Capital. Ja. Uh, de reden dat we voor hen hebben gekozen is uh, uh, natuurlijk één, één. Het is een stuk van het venture capital, inderdaad, wat van belang is. Ja. Maar nog veel belangrijker dat we voor hen hebben gekozen is dat eigenlijk het voorstel kwam om met een drietal andere organisaties, die zij al in portefeuille hadden, uh, om eigenlijk met die vier partijen bij elkaar, wij en die drie anderen, samen aan de slag te gaan om één ah. nieuwe partij neer te gaan zetten. Oké, okay. ook okay, in naam? Uiteindelijk waarschijnlijk wel. Okay. Maar dat is iets wat op de lange termijn gaat komen. Dat wordt een stappenplan, zeg ja, maar. Ja. Want wat, wat is uiteindelijk de deal geworden? De deal is uh, geworden, uh, nou, dat is dus inderdaad... Uh, uh, Holland Capital als investeerder en de drie partijen uh, die zeg maar, zij al in, uh, in portefeuille hadden, waar we nu mee, ja, intensief mee samenwerken, dat is uh, Magnus. Uh, dat is eigenlijk een partij met veel kennis op het vlak van business consultancy. We dat is duidelijk, uh, we graag willen toevoegen, ja. uh, de kennis rondom uh, SAP. Ja. Uh, ook een eigen Mendix divisie ook. Hm. Uh, en ook een grote business intelligence tak. Dus dat is eigenlijk zeg maar, de eerste... Uh, de tweede is uh, Dimensions dat is ook een uh, spe grotere speler, specialist uh, op het vlak van SAP. En dan ja. specifiek vooral uh, Asset and Project Management. En de derde partij is PLM Cards. En PLM Cards van de grootste spelers in Nederland op het vlak van Siemens Software. het okay. zit wat meer in de maakindustrie. En eigenlijk de hele visie die erachter ligt is dat er een, zeg maar een harde... Het kern van de propositie is eigenlijk uh, SAP als ERP-systeem. Dan de Siemens voor met name alle maakindustriebedrijven. En Mendix als low-code oplossing waarmee we eigenlijk allerlei zaken kunnen, kunnen toevoegen. Uh, waarbij we volgens in staat zijn om met Boomi al die systemen aan elkaar te knopen. We een business consultancy tak hebben om die organisaties te helpen met die digitale transformatie. En een uh, analytics tak die helpt om al die big data te analyseren en daarmee organisaties te verbeteren. Plannen hoor. Ja. En veel handel, industrie als klanten dan? Ja, ook handel, handel, industrie, productie. Um, zelf hebben we ook nog een tak wel ook in de in de finance ja. en ook uh, utilities en bouwondernemingen ja ja, ja ja precies hey, en wat is de aandelen technisch gebeurd aandelen technisch Want jullie hadden ja. als partners gewoon alle aandelen nog van Aponto ja. Ja. en hoe is de situatie nu hebben zij alles ja dus het is uh, nou ja en nee <laughs> <laughs> ja, het is nooit simpel het is nooit simpel nee nee nee, nee. Um, kijk uiteindelijk als je met, met met vier organisaties samen aan de slag gaat dan is het ook uh, van belang dat je samen hetzelfde doel gaat nastreven ja dus wat we gezegd hebben, we gaan met die vier partijen gaan we eigenlijk één nieuwe holding boven zetten. Aha. En met de ondernemers die in alle vier die partijen zitten, die hebben eigenlijk zeg maar, alles verkocht van hun onderliggende onderneming, maar zijn allemaal terug boven in die holding weer ingestapt. Dat je vervolgens wel allemaal met hetzelfde doel, met hetzelfde belang, uh, kijkt naar het grotere geheel en de toekomst van het. Uh, ah, van en de onderneming. Hoeveel mensen zijn dat? Dat zijn er best wel wat, omdat een aantal, net zoals Magnus, bijvoorbeeld een partnerstructuur heeft met een, met een groot ah, aantal okay. partners. Dus dat zijn nou, er tientallen. Ja, nou, geen tientallen, maar het zijn al een, het is een aardig clubje. Ja, ja. En, uh, oké, okay, dus dat betekent eigenlijk tech, zeg maar, aandelen technisch, dat het al één bedrijf is. Tenminste, één holding heeft alle aandelen van die bedrijf. Alleen de ja. naam, geeft zijn marketing, communicatie, waar ze naar buiten toe Kun je het nog meer samenwerken. Ja, zeg maar, het is nu zeg maar meer de cellenstructuur, Precies. Hè, waarin we samenwerken. Ja. En we zitten eigenlijk op deze fase, hebben we ook gezegd, de focus ligt nu... Enerzijds samen uh, aan de slag om dat hè, de, uh, aan de saleskant meer echt één propositie van te ja, maken. We hebben ja, natuurlijk allemaal ja. onze eigen onderdelen die heel mooi complementair zijn. Maar hoe gaan we zorgen dat die kennis en kunde over de hele organisatie verspreid wordt. Zodat we dat allemaal duidelijk naar buiten brengen. En anderzijds aan uh, talent development. Dus dat is zowel recruitment. Uh, het is natuurlijk voor ons alle, alle vier de bedrijven superbelangrijk ja. om nieuw talent uh, binnen te halen. Maar net zo belangrijk en daarom vonden wij het ook belangrijk om, om die... Uh, verdeling te krijgen over verschillende business units, um, is uh, voor je eigen medewerkers. Ja. Na een x aantal jaar willen mensen in de IT vaak toch eens. Een uitstapje maken en, en misschien veel jongens van ons vinden het interessant om naar de business intelligence te gaan. Ja, en een consultant vindt het leuk om met low-code aan de slag te gaan. Ja. En dat is wat we ook absoluut de focus op leggen. Dus ja, dat het talent zich ook binnen de organisatie precies. kan blijven ontwikkelen. Ja. Ja. Hey, en even persoonlijk, is het zo dat jij bij wijze van spreken dat jij 100 euro hebt gekregen voor je aandelen en dat je die 100 euro weer in die holdingen moet stoppen? Of is het zo dat die holding, dat dat 80 euro was, dat je 20 euro kon houden? Er is altijd een deel wat je houdt in. Ah, de nou, de okay. ja. Maar betekent dat dat je financieel onafhankelijk bent nu door deze klapper? Nou ja, wat is het financieel onafhankelijk. Dat, dat, je, dat als je niet meer zou werken, dat je dan gewoon lekker kan ja. leven? Nou, als, ik, als ik heel zuinig leef wel. Ja? Hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is dat? Als dan nou, op een gegeven moment, want er komt toch een bedrag op je rekening. Er komt toch een bedrag op je rekening. En uh, als ondernemer is het... Ja, voor mij is het nooit een doel op zich geweest. Nee. Je gaat iets bouwen omdat je dat leuk vindt, omdat je er energie van krijgt. En uh, dat je iets moois wil neerzetten. En ja, het is fijn als dan uiteindelijk zo'n stap gezet wordt, dat, dat, ja, dat dit er ook bij komt. Ja. En dat uh, kan er wel van genieten. Ja, heb je ook ja. wat geks gedaan of zo? Dat weet ik veel. Nee, nog niet. Nee? Nog niet oh, zegt, zegt, ja, <laughs> ik ga het nog wel doen. <laughs> ja, ja. Je moet wel wat brochures aan doorkijken, zeg maar. Ja, ja. Hé, uh, hey, luister eens. Uh, even wat, nog, wat, wat ik nog wil weten, ja. als we nou naar zo'n traject kijken, want dat is best snel gegaan. Ja, dit het is heel Toch? snel gegaan. was je nou te kijken? Je nee, op? iemand was me aan het bellen. Om... Oh. <laughs> ik ging op mijn hallo over. Uh, hoe heet het? Uh, <laughs> ik knip er ook niet uit dit. Uh, hoe heet het? Uh, als we naast een... Want je bent, uh, wat is het, ruim een jaar of zo? Ja, nog, nog niet eigenlijk een jaar geleden dat Trex gestart is. Oké, okay. is dat gemiddeld? Of is dat, dat is best snel, hè? Nou, ik denk dat dat wel relatief, voor mijn gevoel wel een beetje de, de tijdspad is wat er voor staat. Oké. Okay. Uh, in ieder geval wel zoals ik in met, met me, uitgesprekken met Martijn naar boven kwam. Okay. Ook omdat we ook wel ja, best wel strakker op hebben gezeten. Uh, wanneer welke zaken te, te, te plannen. En we hadden nu in dit geval ook nog uh, ja, de hele zomervakantie nog ertussen. Ja, precies. Dus daar hebben we wat meer tijd uh, gegeven, ja. eigenlijk voor, uh, voor organisaties om te reageren als ze interesse hadden. Wat zijn je belangrijke leermomenten als je terugkijkt naar dat traject? Stel dat de andere ondernemers die zeggen van nou weet je, dit is potentieel voor mij ook een scenario. Hè? Wat ja. voor vorm dan ook. Wat zijn belangrijk? wat zijn zeg maar, de punten waarvan je ja, als je nu terug Kijkt, ja, dat, dat zijn wel leermomenten geweest. Um, ik denk het meest leermoment is dat je. Het is, het is best wel een rollercoaster waar je doorheen gaat. He, want ja, ja, je gaat dat doen, maar wat betekent het nou precies? En wat betekent het voor mijn eigen positie? Je doet het om, om zelf ook te groeien als ondernemer en een nieuwe kansen te krijgen. Maar ja, het, er komen heel veel verschillende aanbiedingen. Ja. Uh, ook uit de onverwachte hoek uh, komen binnen met, met heel andere proposities dan je eigenlijk in je hoofd hebt. En dat, uh, dat daagt je wel uit om, om nog eens een keer goed, echt goed diep na te denken van nou, wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt voor mezelf en voor het bedrijf en voor de mensen die erin zitten? En hoe gaan we dat samen, en in mijn geval samen met, uh, met mijn compagnons, ja. uh, hoe gaan we dat dan samen zo in een model kiezen waarin we allemaal denken van ja, gaaf, dit ja. gaan we doen. Ja. En hoe belangrijk is dan zo'n rol van No Monkey Business daarin? Uh, de rol van No Monkey is, is, is heel belangrijk. Kijk, uh, je eigen vormen over wat je wilt, dat doe je uiteraard zelf. Yeah. Uh, maar de rol van No Monkey is absoluut belangrijk geweest om om de tred en de voortgang te houden in het proces en op het moment dat er, dat er, ook als je eenmaal een voorkeurspartij hebt gekozen, dan ga je zo'n DD in en ja, dan worden er lastige vragen gesteld en dan wordt het moeilijk gedaan en ja, uiteindelijk is dat ook gewoon een spel natuurlijk. Ja, waar, soms de, een spel maar de, het in te neemt. nee totaal geen <laughs> zin in het op dat moment. Want de business draait door. Je hebt ja. eigenlijk, ja, dat heeft gewoon, dat wil je door laten draaien. Gelijktijdig gaat het over bakken met tijd, gaat in in zo'n DD zitten. Ja. Due diligence, de, ja, sorry. Hey, en, en, en zijn mensen, want je had een mannetje van 30, 40, hè, zoiets, ja. uh, toen dit proces liep. Hoe heb je dat gedaan qua communicatie? Uh, communicatie hebben we gedaan nadat de hele deal definitief was. Hoe lastig was dat? Om dat hele proces geheim te houden dan? Ja, best wel lastig. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik wou echt die vraag vragen hoe lastig het was om te vertellen. Dat vond ik eigenlijk nooit lastiger. Ja, ja? <laughs> ja. Om, nou, spannend. spannend. Dat je benieuwd was hoe ze reageerden. Ja. En? Ja, heel spannend vond ik dat. Echt. Hoe reageerden ze? Ja, heel goed. Ja? Ja, ja, ze zaten natuurlijk nog midden in de coronatijd, dus liever liefst ja. wil je al je mensen bij elkaar hebben en samen ergens zijn, um, maar dat ging niet. Uh, dus ja, dan moet je dat online uh, doen en uh, ja hele positieve reacties. Mm. Ja, dat is echt tof. Ja. Ja. Wat staat er allemaal op de agenda voor de komende, weet ik, nou, laat maar eens niet te lang vooruitkijken, mm. voor het komende jaar? komende jaar is uh, het stroomlijnen uh, uh, van het uh, enerzijds het gewoon doorbouwen van de pronto ja. met Mendix, met Boomi en, en onze bestaande klanten, ja. uh, en anderzijds uh, de gezamenlijke propositie echt uh, goed neer gaan zetten uh, aan de sales. Kan daar ook de processen voor in gaan richten? En natuurlijk kun je je voorstellen met vier bedrijven met toch verschillende producten dat ja. ook dat allemaal wat anders qua structuur is. Um, uh, en dat is voor mij de focus voor dit jaar wens ik je heel veel plezier mee. Dank je dankjewel ja. voor je verhaal. <laughs> Dit was weer een uh, prachtig ondernemersverhaal van een tech ondernemer in de serie die ik maak met No Monkey Business, Dream Access. Wil je er meer zien, blijf even hangen. Zometeen twee anderen heb je geluisterd naar de podcast, dan vind je ook in de podcast nog veel meer afleveringen van Dream Access. Voor nu, dankjewel. Hoi! Thank you.